Jij, um, ik heb vaak een rugzak. En als... de vraag, dus ik stel jou even de vraag. Okay. We zijn hier op de sociale buurtmarkt en uh, we, staan, uh, we, we, we staan eigenlijk naast Plan Einstein, waar veel vluchtelingen inmiddels zijn gekomen en uh, die hier ook rondlopen en die hebben moeten vluchten. En als jij zou moeten vluchten en je hebt een uren tijd en je hebt alleen een rugzak om mee te nemen, wat zit er in jouw rugzak? Mijn rugzak. Ja. Uh, oh, shocker! Ja, is wel aan. Oké. Okay. Nou ja, wat in mijn rugzak zit uh, zijn medicijnen, een uh, bril, een telefoon en sleutels. Maar die heb je eigenlijk uh, als je vlucht hebt, heb je niet nodig. Maar Zou je dat, die wel of meenemen? Dat zit er uh, standaard in. En ze? Nee, so uh, Oké. Okay. Uh, ja, ik uh, Dus jij bent al klaar, eigenlijk als het ware, als het moest? Dan zou jij meteen al kunnen gaan. Dat kan ik uh, gaan. Ja. En wat zou je psychologisch uh, meenemen? Zeg maar? Wat heb je nodig op reis qua gedachte of, of insteek om te kunnen vluchten? Uh, uh, veiligheid. Uh, van, ik denk als ik uh, vlug, dan vlug ik voor dat het ergens anders, dat het op dit plek uh, onveilig is. Dus dan ga ik daarna toe uh, bij ik het prettig bij Dus jij, jij, jij neemt mee het idee dat je veilig gaat worden? Ja. ja. Mm. Ik uh, hoop dat in ieder geval uh, wel. Ja. Ja. Dus uh, voor mij, uh, voor uh, iemand uh, in mijn omgeving die ik kan meenemen. Ja. Precies. Ja, ja. ja duidelijk. Ja. ja dankjewel. Ja. dankjewel. Okay, dankjewel. Mm.